vandaag wil ik het hebben over, over social media en inspiratie. En als je het over inspiratie hebt op social media, heb je dat vrij snel over Pinterest. Pinterest staat voor het pinnen van interesting stuff. Het wat ook erg interessant is, is uh, nadat ik vorige week bekende dat ik best wel Pinterest verslaafd ben, dat 1,6 miljoen andere Nederlanders, of nou ja, min, min, mij dan, ook... Uh, van Pinterest gebruik maken. Dus dat zijn gewoon 1,6 miljoen mensen op zoek naar inspiratie, op zoek naar uh, kleding die ze kunnen kopen, op zoek naar dingen die ze zelf willen maken, maar waar ze materialen voor nodig hebben en zelfs misschien op zoek naar een auto. Ik pin bijvoorbeeld zelf ook auto's als ik op zoek ben naar een nieuwe auto van die is misschien leuk, die is misschien leuk. Dus autoscout mag wel oppassen als autohandelaar dat doorhebben. Het is erg pinteresting om eens uh, voor je bedrijf te gaan kijken naar wat Pinterest voor je kan doen. Je kunt bijvoorbeeld ook uh, voor inzichten naar Pinterest gaan. Dus niet alleen voor voorwerpen, niet alleen voor tastbare dingen, maar ook voor kennis. Je ziet er erg veel infographics over gezond leven, over een goede workout. Ik gebruik bijvoorbeeld zelf ook heb ik een bord over motivatie om gezond te leven. En daarin staan daar veel uh, yoga sequenties, veel workouts die je kunt doen. Op die manier uh, ja, ben ik ook yoga matten gaan kopen en meer sportkleding die ik dan heb gevonden via Pinterest. Erg interessant. Lijkt jouw Pinterest interessant voor je bedrijf en wil je er meer van weten? Laat het me dan weten in een reactie. En als jij zelf Pinterest ook erg leuk vindt en daar tips over hebt, kun je dat natuurlijk ook laten weten in een reactie.